Hebben de jongeren nu eigenlijk het gevoel dat het dialect verdwijnt? Dat vroegen wij ons af. Je merkt dat wel wel een beetje, ja. En hoe merk je dat dan precies? Um, op school, in de speeltijd hoort je niet meer echt ja? zoveel dialect. Zo echt van die aparte woorden. Allee, dat verdwijnt wel, ja. Ja, het, het wordt minder en minder gebruikt, want zelf, ik gebruik het zelf niet meer deze tijd, dus ja. Ik spreek meestal Algemeen Nederlands. Je spreekt Algemeen Nederlands, dus geen dialect, ook niet met de vrienden of zo? Nee, wij komen uit Afrika, dus nee, meestal dan niet. Ze leren ook van school, om dat niet te veel te doen. In Afrika spreken ze eigenlijk niet echt een dialect, maar ik ga wel in Aals naar, in school, naar school en daar spreken ze wel nog veel dialect. Ik ben van Aals en ik spreek niet echt dialect, maar uh, er is een familie komt van mij, van West-Vlaanderen, en ja, die spreken soms wel west Vlaams. Ik vind dat nog schoon zo'n dialect. Vindt u dan zelf uh, dat u bepaalde uh, het dialect van hier, van de plaats waar u studeert, uh, moet kennen? Uh, nee, niet speciaal, maar ik denk wel dat, dat je dat automatisch leert. Kent u precies een dialectisch woordje uh, in het afliggende? Of van waar u dan precies bent? Nee, niet echt. Niet echt? Dus ook niet bij de grootouders of zo? Nee, die spreken ook geen dialect. Kent u een bepaald woordje? in het Vlaamse Vlaamond. Wel, we hebben niet echt dialecte woorden, het zijn meer Franse woorden die wij gebruiken in Nederlands. Uh, een paard uh, yeah. ja, en een keun. wat wil dat dan precies zeggen? Um, een paard betekent een paard en een keun betekent een konijn. En is er een specifiek west vlaams woord dat je hier moet kennen als uh, student? Mm -hmm.